Van harte welkom bij de derde aflevering van PvdA Praat. Dat doen we eens in de maand op woensdagavond. Uh, gasten van binnen de partij en buiten de partij schuiven aan. Elke keer over een bijzonder onderwerp. Uh, vandaag gaan we het hebben over de zorg. En in het bijzonder de bereikbaarheid van de zorg. Toegankelijkheid van de zorg. Um, uh, er zullen een aantal wethouders uh, aan het woord komen. Die vragen stellen aan uh, onze gasten. En uh, we willen ook heel graag de kijkers thuis uitnodigen om uh, na te denken over mogelijke oplossingen en dat kan als je vragen of opmerkingen hebt stuur ze naar ons whatsapp nummer en dat is 06 13 444 060 en dan zal Luc twee keer in de uitzending langskomen om jullie vragen aan onze gasten voor te leggen dus uh, stuur die vooral in uh, over naar uh, de gasten van vandaag, uh, Ad Melkert, voormalig politiek leider van de Partij van de Arbeid, maar nu aanwezig in de hoedanigheid van voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En uh, Ad, in ons verkiezingsprogramma schrijven we dat er meer salaris moet komen voor zorgmedewerkers. Als je dat dan leest, krijg je dan pijn in je buik of denk je, yes, daar kan ik wat mee? Um, kan en moet ik wat mee, uh, want uh, er is uh, echt een enorme behoefte om in de eerste plaats meer waardering tot uitdru uitdrukking te brengen voor mensen die uh, zwaar werk uh, doen en keihard nodig zijn. En er is ook eigenlijk een concurrentieslag gaande op de arbeidsmarkt. Ja. Dus om mensen te behouden, uh, om mensen aan te trekken, is salaris niet het enige. Maar wel heel belangrijk. En de Sociaal-Economische Raad, de CER, heeft ook een rapport uitgebracht waarin ze hebben laten zien dat de middengroepen van verpleegkundigen, dat die eigenlijk achterlopen ten opzichte ja. van vergelijkbare groepen op de arbeidsmarkt. Ja. En daar hebben we dus ook naar het kabinet toe, ook vanuit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, echt een zwaar punt van gemaakt. Mm. En dat is in één stap. Hugo de Jonge heeft een stap gezet, mm. een aantal honderden miljoenen daarvoor beschikbaar gesteld, maar is nog niet voldoende. En dat ligt nu op het bord van het kabinet, dus misschien kan daar in de Kamer ook nog weer verder werk van worden gemaakt. Hè? Nou, volgens mij is dit een bruggetje naar Julian Bushoff, tweede Kamerlid, twee maanden inmiddels. Klopt. Heb je al iets kunnen betekenen voor de zorg in de afgelopen twee maanden Julian? Uh, ja, nieuwbak Kamerlid en toevallig is gisteren in de Kamer ook een voorstel aangenomen. Een voorstel dat ervoor moet zorgen dat als er agressie of geweld tegen zorgwerkers wordt gepleegd, dat dan de werkgever de aangifte doet namens de werknemer. Dat moet eigenlijk de norm worden vanaf nu in de hele zorg- en welzijnsketen. Oh. Dus daar hadden we een debat over, omdat yeah. meer geweld en agressie is tegen zorgwerkers. Dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Yeah. Maar als het gebeurt, moet je natuurlijk volledig naast die medewerker yeah. staan. En daar draagt dit voorstel aan bij. Dus yeah. dat is... Uh, Gisteren aangenomen. En je hebt uh, aandacht voor de zorg met de paplepel ingegoten gekregen. He, begrijpen we uit jouw maiden speech? Ja, ja mijn ouders werken allebei in de gehandicaptenzorg. Dus dat ja. is wel een ander deel van de zorg oh, ja. waar ik mij in de Tweede Kamer mee bezighoud. Ik mag mij bezighouden met zoals dat dan noemen de curatieve deel van de zorg. Dus dat gaat over bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg. En dan de gehandicaptenzorg en de GGZ, eigenlijk alles waar de gemeentes over gaan, daar houdt mijn collega Mohamed die zich dan mee bezig. Oké, okay, nou dat is meteen een bruggetje naar. Onze gemeentelijke vertegenwoordiger, uh, Gea Hofsteder, wethouder in Reden. Um, als uh, klein meisje heb ik uh, heel vaak het ziekenhuis in Velp bezocht. Want daar uh, bleven mensen, mijn, mijn opa en oom, opa's en oma's lagen daar nog wel eens in. En in die tijd lag je echt heel lang in het ziekenhuis met een gebroken been. Uh, kan dat nog steeds? Kan ik nog steeds in het ziekenhuis Velp op bezoek? Nou, misschien heel leuk, mijn moeder heeft daar gewerkt. Oh, uh. En nee, je kunt daar niet meer op bezoek. Uh, er zit nu nog een heel klein onderdeeltje van het uh, Rijnstaten ziekenhuis, maar dat gaat ook weg. Um, ook onze eerste uh, hulppost uh, of huisartsenpost is ook weg. Dat is allemaal verplaatst uh, naar Arnhem. En Rijnstaten gaat een nieuwe locatie openen in Elst. Dus dat betekent dat... Uh, ja eigenlijk de ziekenhuiszorg niet meer in de gemeente reden is, waarbij het wel zo is dat er nu gekeken wordt naar een wat lichtere dependans ook ergens uh, binnen onze gemeente, maar die is er voorlopig nog niet. En zie je dat het problemen oplevert voor mensen dat ze verder moeten reizen, niet meer naar Velp kunnen? Nou ja, in, in een gemeente als Reden en met name in het dorp Velp, wat toch een van de meest vergijste dorpen in Nederland is, zie je dat het wel ingewikkelder wordt om die zorg bereikbaar te houden. Maar misschien een stapje daarvoor. Ik ben eigenlijk ook wel blij wat jij net zei, uh, dat niet alles is natuurlijk die curatieve zorg. en We moeten ook vooral zorgen dat we daar zoveel mogelijk uit blijven en dat we die stappen daarvoor... Uh, goed en bereikbaar houden. En ja. daarvan zien we uh, dat onze dorpen, onze grote kernen, we hebben zeven kernen in de gemeente reden drie grote kernen, in onze grote kernen is in elk geval wel een uh, gezondheidscentrum. En dat is verschrikkelijk belangrijk, maar ook daarvan denk ik, zelfs daar moeten we proberen om daar nog weer een beetje voor te blijven. Ja, en dan hebben wij een online gast, alleen... Kijk, ik wilde even de techniek vragen om hem uh, uh, op het scherm te toveren, maar dat hoefde ik niet eens te vragen. Is al vanzelf gebeurd. Uh, Marijn Molema, je bent uh, initiator van de PvdA werkgroep Regio. En daarnaast ben je bijzonder hoogleraar regionale vitaliteit en dynamiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit jouw ivoren toren bekeken. Wat is de analyse van uh, de ontwikkelingen uh, rondom het uh, zorglandschap in Nederland? Zie je daar een patroon en is dat een zorgwekkend patroon? Nou, ik, ik, uh, ik kom op voor de regio, daar hou ik me mee bezig. Uh, in politiek opzicht, maar ook in wetenschappelijk opzicht. Dus daar, daar, uh, daar kan ik over meepraten. Mm -hmm. En wat we zien, dat die zorg in, in de regio dus ook nog extra onder druk staat. He, dus uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat de uh, landelijke huisartsenverenigingen nu zegt over uh, het aantal huisartsen in Friesland en in Drenthe en in Zeeland, in de Achterhoek, en dat noemt de komende vijf jaar met, met tot wel 40 procent af. He, dus, het, dus in de basis is het een en ander uh, aan de hand. Maar ook wel in de topvoorzieningen. Dus waar als het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen of onderdelen van ziekenhuizen die dan opgeschaald worden en uit de regio vertrekken. Nou, dat zijn allemaal voorzieningen die je niet weer terugkrijgt en waar ook een hele... Ja, uh, uh, economie en, en, en ook uh, uh, enorm veel faciliteiten omheen hangen, uh, die dan ook wegtrekken uit de regio. Dus dat is wel een probleem waar ik me druk over maak. Ja, want zie je inderdaad een relatie met andere publieke voorzieningen en de ontwikkelingen daarin? Uiteraard, ja, dat is natuurlijk zorg, is één ding. Maar het, als het gaat over vervoer of over werkgelegenheid, dat zijn allemaal. Ja, dingen die, die, nog wat extra, die, die, die, die nog een beetje extra kwetsbaar zijn aan de randen van ons land. En wat dus ook vanuit een politiek opzicht de nodige aandacht behoeft. Ja. Um, we gaan uh, het onderwerp in twee uh, blokjes uh, opknippen. Uh, het eerste onderwerp is uh, problemen identificeren. En dan zou ik het ook wel heel erg fijn vinden, want daarvoor zitten we als politici aan tafel om uh, oplossingen met elkaar uh, te verzinnen. Uh, en nogmaals voor de kijkers thuis, schroom niet om onze WhatsApp-lijn te bestoken met vragen voor onze gasten. Dat nummer is nogmaals 0613 4 4 4 0 0. En dan zal Luc twee keer in de uitzending langskomen om die vragen voor te leggen. Um, ik moest bij deze uh, inleidende sessie uh, denken aan een prikkelende column van Marcel Levy... Uh, die zegt, Ja, we kijken eigenlijk verkeerd aan tegen de zorg. Het is eigenlijk een zegen dat de zorg zo duur wordt en we moeten dat niet als vloek zien. Uh, dat is misschien vanuit zijn perspectief uh, makkelijk uh, zeggen. Uh, deel jij die analyse van Marcel Levy dat het eigenlijk een zegen is dat de zorg zo duur is al? Nou, het is, uh, we hebben enorm veel bereikt met investeringen in gezondheidszorg. Uh, in honderd in jaar tijd is er een totale revolutie heeft plaatsgevonden. Waardoor mensen ook steeds ouder en steeds langer gezond, ook, of redelijk gezond, ouder kunnen worden. Dus je moet eerst je zegeningen tellen. En we hebben natuurlijk ook door de demografische ontwikkeling, hè, dus de babyboomers en daarna een uh, snel afnemend aantal kinderen. Ja, zie je nu ook dat je met veel meer ouderen te maken hebt. Mm. Dat kun je natuurlijk zien als een probleem. Ik zou mm. zeggen, dat is eigenlijk heel mooi. Mm. Maar het betekent wel dat je de zorg anders moet zien te organiseren. Dat je in de hele samenleving eigenlijk tegen allerlei organisatieproblemen oploopt. Maar daar moet je niet voor weglopen. Mm. Uh, ja, daar zijn natuurlijk uh, de jonge generatie in de Kamer, die gaat er natuurlijk werk van maken. En Julian, als jij je schouders eronder moet zetten, wat zou jij dan als de meest urgente problemen in de zorg willen definiëren? Gaat het over de toegankelijkheid, de financiële dimensie? Zijn er ook verschillen in toegankelijkheid? Wat vind jij de meest urgente problemen die aangepakt moeten worden? Er zijn eigenlijk drie dingen waar ik mij dan zelf ook graag op wil focussen in de Kamer op dit moment. En dat gaat het eerste gaat over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg. Daar had Marijn het ook over. We zien echt dat die onder druk staat in regio's, zeg maar, vaak ja, aan de randen van Nederland. Dus dat is één belangrijk punt. Tweede is eigenlijk de betaalbaarheid van de zorg. Ik sprak een tijdje terug nog een vrouw in Groningen die zei van, ja, ik moet toch kiezen tussen, nou ja, bijvoorbeeld het kopen van mijn medicijnen of het kopen van een cadeautje voor een van mijn kleinkinderen. Want ik kan het gewoon niet meer betalen. Dus ook de betaalbaarheid van de zorg voor veel mensen is een probleem. En het de derde is um, de, nou ja, daar hadden we het ook al eventjes over en dat zei Ad volgens mij ook al terecht, de um, problemen met ja, de zorgwerkers die eigenlijk bijna niet meer te vinden zijn ja. en het uh, personeelstekort ook in de zorg. Ja. Uh, en de toename van zorg vraagt ook dat er een toename misschien is van mensen die in de zorg willen blijven werken. Dus dat is ook wel een groot probleem. Ja, ja als econoom denk ik dan, uh, maak het maar aantrekkelijker om in zorg te werken. Dan is het ook uh, eenvoudiger om mensen uh, ervoor te interesseren. Na corona hebben we allemaal zitten applaudisseren voor de zorg. Maar als dan daarna de portemonnee getrokken moet worden, dan... Maar ja, het, is, het is natuurlijk ook zo dat uh, juist ook met die demografische ontwikkeling... Mm -hmm. meer ouderen, minder jongeren... Mm -hmm. dat, dat er ook gewoon minder mensen beschikbaar mm -hmm. zijn om te werken... of het nou de zorg is of elders. Dat mm -hmm. betekent ook dat je anders moet werken. Dat je ook best van mensen mag vragen. Zeker ook ouderen die, die langer zelfstandig kunnen en ook willen mm -hmm. uh, zijn... Om een stukje voor hun eigen rekening uh, te nemen, als ze dat kunnen dragen. Natuurlijk, mm. heel goed kijken van kan dat. Dus we gaan het, we moeten het heel anders gaan organiseren. Dat mm. is onvermijdelijk. Maar daar moet je dus wel toegankelijkheid, solidariteit, euh, bereikbaarheid, euh, nabijheid ook wel voor op blijven stellen. Maar dan moet je wel anders gaan organiseren. En dan zijn we ook vanuit de ziekenhuizen echt mee bezig. Ja. En ik nou, en ook, ja. ik, ik denk ook om daarop aan te haken. Kijk, wij zijn nu uh, lokaal bezig, en trouwens ook in de regio uh, met een uh, visie wonen, welzijn en zorg. Um, en in onze lokale visie gaan we het ook vooral hebben over de blijfwijken. Precies om uh, wat oh ja. jij zegt, Ad. Um, mensen worden nou eenmaal ouder... en dat ze gewoon op hun, in hun eigen wijk met hun eigen sociale netwerk... Uh, waar mensen om hen heen zijn die ook uh, uh, lichte zorg... laat ik daar heel helder over zijn, uh, kunnen leveren. Maar ook dat is een vorm van solidariteit. Maar dan moet je ook wel kijken hoe je dat goed inricht met elkaar... En ik zeg altijd, je moet wel zorgen dat die, nou of het nou een mantelzorg of vrijwilliger, of hoe je het ook noemt, ergens die zorg kan aftikken. Want niks is zo erg dat als jij lichte zorg levert en op een gegeven moment groeit het je boven het hoofd, dat je het nergens kwijt kunt. En nog, nog één dingetje wat kort, waar ik het net over dacht, over die beloning. Maar ik maak me ook wel enorm veel zorgen over vaste medewerkers die vertrekken en waar zzp'ers ja. voor in de plek komen. Ja. Zeker, ja. ja. Dat is nog een ander probleem in de Nederlandse economie dat aangepakt moet worden. Wilde jij nog heel iets over zeggen? Dan wil ik zo naar een filmpje van een wethouder overgaan. Julian, ja, oké. Raak ik er uh, zo wel op in. Ja, precies. Uh, je, je vindt je moment al. We, we zijn al een beetje in, het, in termen van uh, oplossingen aan het denken. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Uh, maar dat hoort er gewoon bij als uh, PvdA-politicus. Uh, ga je niet alleen maar de problemen identificeren. Wil je daar ook iets mee doen? Uh, en Marijn, schroom niet om je vinger op te steken. Je zit pal in mijn gezichtsveld. Dus uh, ik, uh, ik geef je het woord uh, en ik zal het ook natuurlijk zelf doen. Uh, we hebben een filmpje, zoals ik zei, van een wethouder uit Hengelo, uh, Marie-José Luttekhold. En die gaat uh, spreken over uh, de beperkte beschikbaarheid van een bepaalde categorie zorgverleners. Daar is ze. Hallo, mijn naam is Marie-José Luttekhold en ik ben wethouder in de gemeente Hengelo. En ik heb onder andere zorg en welzijn in mijn portefeuille. Um, en als ik kijk hier in Twente, we werken in Twente vooral samen met 14 uh, gemeenten, merken we steeds vaker dat het voor inwoners ingewikkeld is om een huisarts te vinden. Uh, onze huisartsen gaan met pensioen of stoppen zelfs eerder, omdat de werkdruk enorm hoog voor ze is. En het is moeilijk in de regio om nieuwe huisartsen aan te trekken. Wij vinden het in Twente enorm belangrijk dat onze inwoners goede voorzieningen hebben, goede basisvoorzieningen hebben in de zorg. Want dat helpt ook in de privatieve sfeer waardoor men uiteindelijk minder beroep hoeft te doen op de dure zorg. Hoe kunt u er nou voor zorgen dat wij daadwerkelijk goede huisartsenzorg kunnen blijven leveren in Twente voor alle inwoners? Eerste vraag voor Gea: is het ook herkenbaar uh, voor de situatie in Reden? Gebrek aan uh, huisartsen. Heel herkenbaar. Ja. ja. ja. En onze huisartsen uh, die, die kaarten dat ook keer op keer bij ons uh, aan. Ja. Ja. En Marijn, heb jij daar zicht op dat het een uh, groter is dan Hengelo en Reden deze problematiek? Ja. Nou, ja, ik, ik kijk, denk dat het een landelijk probleem is. Mm. Uh, mijn moeder is, uh, huis, is, is huisarts in het rusten, maar is nu vijf dagen per week in Musselkanaal nog uh, aan de slag. Mm. Omdat degene waarvoor ze af en toe invalt, ja, uh, toevallig ziek is. En, en zij daar gewoon, uh, ja, <lacht> gewoon nog <lacht> <lacht> <lacht> tijdens haar pensioen nog moet bijschakelen. En ik denk dat, dat dit soort voorbeelden steeds meer... Uh, ik heb mm. nog even gekeken naar de cijfers in Zeeland. Is het, het zelfs zo dat die afname van huisartsen... Met de helft de komende, uh, de komende vijf jaar uh, te verwachten valt. Ja, en dan, ze zijn al moeilijk te krijgen. Dus ja, inderdaad, op sommige plekken is het, is het, uh, is, is het, uh, het uh, huisartsentekort nog acuter. Ja, nou en Julian, dan aan jou toch uh, de vraag die door uh, Marie-José werd gesteld: kunnen we er wat aan, we er wat aan doen? Ja. ja, ik denk dat er. Uh... Drie dingen kort uh, van belang zijn. Ik denk natuurlijk moet je altijd inzetten op het opleiden van nieuwe mensen, maar dan moet je jezelf ook de vraag durven stellen: van waarom vertrekken mensen misschien wel als huisarts of waarom worden mensen niet meer zo graag huisarts? En een van de pro twee problemen waar die ik veel terughoor van mensen is eigenlijk één, uh, toch de administratieve last waar zij mee van doen hebben, dus daar moet politiek Den Haag, kan daar wat in veranderen volgens mij... om het makkelijker te maken voor huisartsen... om gewoon hun tijd en aandacht voor de patiënten te hebben. Wat ze ook over het algemeen eigenlijk bij far het leukst vinden. Mensen vinden het helemaal niet leuk als je huisarts bent... als je mm -hmm. achter je computer moet zitten om formulieren in te vullen. Dus daar kunnen we volgens mij als politiek Den Haag wat aan doen. En het tweede probleem dat ik ook de, zeker recent voorbij zie komen... is dat het heel erg moeilijk is voor huisartsen om praktijkhouder te worden... En wat gebeurt er dan? Dan zie je dat commerciële partijen huisartsenpraktijken opkopen notabene. En um, vervolgens het zo commercialiseren dat zowel de huisartsen het niet meer leuk vinden om daar te werken en vertrekken. En ook nog eens de patiënten ontevreden zijn. En ja. dat is natuurlijk de vermarkting van onze huisartsenzorg iets waar we echt een halt ja wat echt een halt moeten toelopen ja, ja. dus daar wil ik mij de komende weken ook echt hard voor maken in uh, politiek Den Haag nou goed we hebben nog een wethouder uh, met een vraag voor ons uh, dat is Marinka Mulder uh, die is wethouder in Renkum en uh, ziet een uh, probleem waar het gaat om de zorgontvangers en uh, de verschillen die daar ontstaan. Uh, ik geef uh, graag de gelegenheid aan uh, Marinka Mulder om haar vraag aan ons te stellen. In de gemeente Renken wonen 32.000 inwoners en één op de drie is 65 jaar of ouder. En die groep die gaat de komende jaren alleen maar groeien. Dat kan niet voor altijd. Soms heeft een inwoner hulp nodig. Zoveel hulp dat je niet langer thuis kan blijven wonen. En voor die groep inwoners die ook groter wordt, is er steeds minder plek te vinden. En daardoor ontstaat er ongelijkheid. Want als je het zelf heel goed kan betalen, dan regel je het wel. Maar voor die groep ouderen die dat niet zelf kan, um, die raken enorm in de problemen. Dus hoe zorgen we ervoor dat alle ouderen uh, op een goede manier oud kunnen worden. Dat is uh, misschien weer een uh, hele ingewikkelde vraag voor Julian. En eerst nog de vraag, uh, Ad, jij had het ook hè, over die uh, bevolkingsopbouw uh, en hoe die verandert en wat voor uitdagingen dat uh, met zich meebrengt. Dus het verhaal wat Marinka vertelt, herken jij ook? Oh, Zeker. Ik ben zelf ook toezichthouder in een grote uh, organisatie voor ouderenzorg hier in mm. Den Haag. En um, ja, wat je ziet is dat er een, een, een, aan de ene kant hele goede initiatieven worden genomen om wonen en zorg beter met elkaar te verbinden. Mensen kunnen langer thuis blijven. Ook wat jij aangaf, wat jullie in Reden aan het doen zijn, dat kan echt helpen. Maar er zijn ook mensen die uiteindelijk toch aangewezen zijn op verpleeghuisvoorzieningen... Bijvoorbeeld wordt er nu wel geëxperimenteerd met verpleeghuiszorg thuis. Dat kan voor sommigen, voor anderen weer niet. En dan hoor je toch van de kant van de regering dat er eigenlijk geen nieuwe plaatsen meer bij kunnen komen. Daar kan ik eerlijk gezegd met mijn verstand niet bij. Als je gewoon kijkt naar de groei van de groep waar we het over hebben. Dus je zult aan de ene kant echt nieuwe vormen van... Samenleven, ook op oudere leeftijd, moeten organiseren en ontwikkelen. En vooral ook moeten verbinden met de huisvestingsopgaven. Mm -hmm. Maar aan de andere kant uh, zal, zal er ook gewoon de consequentie moeten worden genomen... van dat er meer ouderen zijn. Dat betekent dat je ook wat meer gezamenlijk moet opbrengen. Uh, want dat is nou eenmaal uh, wat solidariteit uh, vraagt. Ja. Ik kom zo bij jou, Julian. Ik ga eerst nog even een korte vraag aan Marijn. Uh, zie je dit patroon ook bij andere publieke voorzieningen? Dat de bevolkingsopbouw uh, verandert en dat daardoor niet alleen de zorg eigenlijk op een andere manier moet worden georganiseerd, maar ook andere publieke voorzieningen wellicht onder druk staan of dat het consequenties heeft voor de regionale spreiding daarvan. Zie jij daar patronen? Nou, in het onderwijs is het natuurlijk heel uh, duidelijk gaande. Basisonderwijs, uh, voortgezet onderwijs. Uh, als er minder uh, kinderen worden geboren, ja, dan, dan uh, zijn er ook minder van dat soort voorzieningen nodig. Um, en dat is in, uh, ja, aan de randen van het land is dat heel ingrijpend als de dorpsschool die er al... 80 jaar staat, opeens uh, dicht moet. Kijk, economisch gezien uh, kan dat gewoon niet uit. En dan, ja, ook als, als het, uh, zeg maar, de eisen die wij stellen, ook aan ons niveau van het onderwijs, ook daardoor, ja, je moet die scholen samenvoegen. Maar het is heel ingrijpend en het geeft. Uh, ja mensen die daar wonen, ook weer het gevoel van ja, dan is er weer iets wat ons, uh, ja, wat ons ontvalt. Dus een gevoel, van, een gevoel van verlies zie je daarbij het onderwijs uh, en dat is denk ik een voorbeeld van een andere publieke voorziening, ja, ja. waarin de bevolkingsopbouw uh, ja, toch al wat teweeg brengt. Ja. Julian, uh... Nou, ik, ik moest even terugdenken aan wat je in het begin van de uitzending zei over wat Marcel Levy zei over de kosten van ja. de zorg. Want, ja. en dat sluit ook wel een beetje aan bij wat Ad zegt, denk ik. Want als we met z'n allen constateren, en dat is een feit dat mensen ouder worden en er komen meer ouderen bij, dan is het in een solidaire verzorging staat de consequentie dat je uh, dus ook meer kosten met z'n allen daarvoor zal maken en natuurlijk kun je kijken hoe kun je met levensloop bestendig wonen kun je met samenwonen voorkomen dat iedereen gelijktijdig allemaal misschien wel uh, nou ja, oudere zorg nodig heeft en wat langer misschien op zichzelf kan blijven wonen maar uiteindelijk zul je misschien wel moeten accepteren dat die kosten ook de komende jaren wel gaan stijgen ook ja. En dan is het een politieke keuze of je zegt van dat doen we, of we gaan toch tornen aan dat solidaire stelsel wat we hier in Nederland hebben. En waarbij je natuurlijk ook van mensen die het wel kunnen betalen, wat meer zou, ook kunnen, wat meer vragen. zou kunnen vragen. Ja. En, dat en, is ook... en ook in de belasting ja. zou je daar naar kunnen kijken, want waarom ga je ineens minder belasting betalen hè, als je de AOW-leeftijd bereikt. Ja. Dus uh, daar zijn echt nog wel mogelijkheden, maar met elkaar de schouders eronder moet dan toch wel een motto zijn. Hè? Ja, ja. ja. Oh, ik denk dat het heel belangrijk is. Maar ik sluit helemaal bij jullie aan, hoor maar even terug naar de vraag van Marinka. Want Marinka mm. zei van, goh hoe zorgen we er nou voor dat die mensen die niet zo'n dikke portemonnee hebben, um, ook, dat daar ook een plek voor is. Want immers met genoeg geld, mm. dan kun je het uiteindelijk wel kopen. Maar volgens mij is het onze maatschappelijke taak als overheid om juist te zorgen voor die mensen die dat niet zelf kunnen. Uh, dus ik sluit helemaal bij jullie aan. En dat betekent dat je misschien ook wel ergens de grens moet zeggen, stellen... en zeggen, oké, okay, um, om wat voor reden dan ook. Je kunt het wel zelf redden of je moet een hogere eigen bijdrage leveren. Maar voor deze mensen willen we het gewoon echt geregeld ja. hebben. Ja. En daar speelt ook nog bij wat jij daar straks zei... over de vermarkting van de huisartsenzorg. Ik vind dat ook ongelooflijk uh, ja. wat je daar ziet gebeuren. Dat zie je dus ook in de oudere zorg, hè, dat ook buitenlandse partijen... Ja steeds meer binnenkomen en uiteindelijk om winst te maken. Nou, die winst die vloeit dus in feite weg uit wat we gezamenlijk zouden moeten inzetten ja. voor iedereen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik ga eens kijken of ik Luc naar binnen kan toveren, want er zijn ongetwijfeld vragen binnengekomen via onze WhatsApp-lijn. Die geef ik intussen even, Dan kan Luc plaatsnemen. Het nummer is 0613 444 En dan zullen de vragen hier gesteld worden voor zover daar ruimte voor is. Luc, wat is er binnengekomen? Ja, dankjewel, Esther-Mirjam. We hebben een aantal vragen binnengekregen. En uh, nou, zoals gewoonlijk heb ik een selectie gemaakt van drie vragen voor deze ronde. Daarvan is de eerste vraag voor Julian. Julian, uh, als ik mijn verstandskies wil laten trekken, dan moet ik minstens 385 euro betalen. Is dat niet een beetje te veel? Vraagt Job uitdracht. Ja, je hebt inderdaad je hebt in Nederland het eigen risico, zoals dat heet, hè? daar doelt hij op, op. Uh, Dat als je zorg nodig hebt, dat je dan ook in eerste instantie eigenlijk uh, je eigen risico kwijt bent in een heel aantal gevallen. Uh, en als Partij van de Arbeid vinden wij één, dat het eigen risico eigenlijk afgeschaft moet worden. En twee, wat er nu gebeurt, dat is heel actueel... Het kabinet heeft voorgesteld om te zeggen, nou je mag dat eigen risico, dat gaan we dan gespreid laten betalen. Oftewel, je hoeft niet meer 385 euro in één keer te betalen, maar je betaalt de eerste keer 150 euro en de tweede keer 150 euro. En dat klinkt best aardig, maar de gedachte die daarachter zit is dat mensen dan misschien minder lang um, zorg gaan gebruiken en dus heeft het kabinet ook een uh, besparing van 200 miljoen daarmee ingeboekt en dat vind ik niet zo'n goede ontwikkeling want eigenlijk zeg je daarmee we willen dat mensen die zorg nodig hebben minder zorg gaan gebruiken. Oké, okay, dankjewel. De volgende vraag is voor Ad. Ad, deze vraag komt van Esmier uit Deventer. Esmier merkt dat voor veel mensen die de taal niet goed beheersen het lastig is om soms uit te zoeken welke zorg ze nodig hebben en waar ze terecht kunnen. Wat zouden hier potentiële oplossingen voor kunnen zijn? Nou, dat is een belangrijke vraag. Um, ik denk dat we uh, wel een beweging zien naar veel meer samenwerking en integratie hè, tussen zorg. Dat ziekenhuis van over tien jaar, dat is echt niet meer het ziekenhuis dat apart staat. Dat werkt heel nauw samen dan met de huisartsen. Misschien ook als mede om dat ja. probleem van die huisartsen een beetje uh, op te lossen. Um, en met de ouderenzorg. Dus... Dat betekent dat je een meer geïntegreerde zorg krijgt. Zo'n gezondheidscentrum waar jij het over had. Dus dat er één plek is waar je terecht kan. En ik denk dat dat ook echt uh, mensen meer wegwijs zou kunnen maken. Die moeite hebben om hun weg te vinden. In die inderdaad heel ingewikkelde zorgorganisatie. Die we vandaag de dag nog hebben. Dankjewel. De laatste vraag is voor Gea. Ze komt van Jury uit Oldezaal. Door het wegvallen van veel busleiden in mijn gemeente ben ik niet meer in staat, Joel heeft een auto, om naar het ziekenhuis of andere posten te komen. Um, wat voor oplossingen zou de gemeente daarvoor kunnen uittrekken? En is er iets waar je zelf aan werkt? Uh, wij hebben, uh, we kennen dat. We zien het ook in de gemeente Reden uh, gebeuren. En we hebben daar voorzieningen voor. Uh, zoals bijvoorbeeld de Plusbus. En die is precies voor uh, nou, de oudere inwoners in de gemeente Reden. En Roosendaal, moet ik er even bij zeggen. Um, om in een vrij grote uh, straal toch uh, bijvoorbeeld bij dat ziekenhuis te komen. Ja, en daar uh, geven we ook als gemeente subsidie voor. Maar je kunt ook een buurtbus laten rijden, die wordt gereden door vrijwilligers. En vaak is daar de provincie ook wel bereid om daar nog wat uh, bij te doen. Maar het betekent inderdaad dat door, nou ja, eigenlijk uh, uh, provinciaal geld wat wegvalt, uh, want dat is het heel vaak, of dat het gewoon onbetaalbaar wordt, dat de gemeenten aan de lat staan. Heel kleine toevoeging. Misschien we zien het overal in Nederland hè, dat het OV echt onder druk staat en dat buslijnen verdwijnen. Dus het is ook gewoon echt zaak dat er vanuit Den Haag voldoende geld naartoe gaat. Want tijdens corona hadden de OV-bedrijven het natuurlijk super moeilijk. En toen werden ze ondersteund en die ondersteuning is nu weggevallen voor een deel. Maar het aantal reizigers is nog niet helemaal terug op het niveau van voor corona. Dus de consequentie is nu minder geld naar het OV, minder buslijnen. En dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling, want dan krijg je dit soort schrijnende voorbeelden. En bovendien is het ook nog hartstikke duurzaam als meer mensen met het OV gaan. Dus volgens mij is het een goede investering, ook vanuit Den Haag, om in LV OV te investeren. En denk ook na over beleid wat je uh, schetst. Ik bedoel, in Den Haag wordt nagedacht op overal 30-kilometer-zones. Helemaal prachtig hè? vanuit verkeersveiligheid. Maar één minuut uh, langer met het OV kost 100.000 euro op jaarbasis. Betekent dat als je het ene besluit, moet je ook besluiten dat je er uh, bij het OV gewoon geld bij doet? Ja, zo simpel is het ook nog eens een keer. Oké, okay, dankjewel. Is er meer om het woord te zeggen aan jou? Ja, dankjewel uh, Luc. We zien je zo dadelijk uh, nog een keertje binnenkomen. Ik zal het nog voor een laatste keer het 06-nummer uh, vermelden. Uh, 1 3 4 4, 4 0, 6, 0. Uh, En we zijn bij het blokje oplossingen aangekomen. Maar als goede PVDA'ers hebben jullie uh, <laughs> lekker eigenwijs uh, net ook al uh, oplossingen aangedragen. Uh, ik wil even bij uh, Marijn uh, beginnen. Uh, we hebben geprobeerd gesproken over uh, problemen rondom beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg uh, in de regio en ik ben heel benieuwd wat er vanuit de wetenschap of vanuit jouw uh, rol uh, aan algemene oplossingen wordt aangedragen wat uh, jij daarin zou kunnen adviseren. Ja, nou wij, wij, wij hebben een werkgroep regio opgericht en wij zijn uh, Vera Taxt vanuit het uh, Europarlement, uh, maar ook um, uh, de Viardi Bekman Stichting, uh, waarmee we goed, uh, goed samenwerken, die ook onderzoek gedaan heeft. Uh, zijn heel het land uh, doorgetrokken en we zijn uh, nu bezig met de afronding van een soort manifest en een van de dingen die in dat manifest staat is dat we zouden moeten denken in termen van regionale ontwikkelagenda's dus dat zijn agenda's die zeg maar uh, gericht zijn op bepaalde regio's uh, Samenwerking uh, tussen tussen gemeenten bijvoorbeeld die samen met hun inwoners en maatschappelijke organisaties gaan kijken van goh, wat, wat wat wat zijn nou onze belemmeringen wat zijn onze kansen en hoe kunnen wij uh, nou, een soort soort plan een soort lange termijn plan maken voor, uh, uh, voor dit gebied. En daar kan zorg, is daar dan dus uh, heel nadrukkelijk ook, ook een van de onderdelen van, naast andere onderdelen zoals uh, uh, werkgelegenheid en, en, en welzijn en, en landschap. Nou, dus een, een, een regionaal plan en uh, wij vinden dat uh, zeg maar dat van onderop uh, tot stand moet komen, uh, maar tegelijkertijd moet dat van bovenaf, dus vanuit uh, ja, de nationale overheid, moet dat ook gestimuleerd en ook gefinancierd worden. En dat uh, niet uh, in een programma van uh, twee jaar of van vier jaar, uh, maar echt in een, uh, nou, in een, in een, in een langetermijnperspectief. Uh, zodat je echt uh, lange tijd uh, kunt werken met elkaar aan een, aan een streefbeeld uh, per, per regio. En zorg, nogmaals, is daar dan na nadrukkelijk een onderdeel van. Misschien mag ik daarop inhaken, want uh, het sluit heel mooi aan... bij wat we op dit moment ook hebben afgesproken tussen belangrijke partijen in de zorg. Om regionale samenwerking een veel zwaarder gewicht uh, te geven. En dus daar die ziekenhuizen, die huisartsen en de ouderenzorg bij elkaar te brengen uh, en zo ook ervoor te zorgen dat zorg in de nabijheid van de mensen, van de burgers, kan blijven. Hè, bepaalde specialistische dingen, die kun je wel wat gaan concentreren, maar er moet echt een goed gespreid netwerk van zorgaanbod blijven. Uh, en dat gaat in de komende uh, uh, tijd echt georganiseerd worden. Samenwerking ook boven concurrentie. Daar is iets gaande ja. wat echt de, het systeem ook gaat veranderen. Ook de rol van verzekeraars gaat veranderen. Want die zullen zich veel meer moeten richten op wat in het kader van samenwerking in de regio nodig is. En ik denk dat dat mooi aansluit bij die agenda. Uh, wat ja. mij nog bekruipt is de gedachte dat we soms denken in karikaturen uh, van de randstad versus de regio. Terwijl he, in Eindhoven of waar ik woon in, in Nijmegen het er toch wel anders aan toe gaat dan wanneer je in de Achterhoek zit. Of uh, ergens in Twente in een uithoek. Uh, en ook binnen grote steden. Als je kijkt naar de openbaar vervoer zijn er ook... ...armere wijken in grote steden die heel slecht met openbaar vervoer bereikbaar zijn. Uh, in jullie werk als uh, werkgroep, Marijn, of misschien in jouw eigen onderzoek, heb, breng je daar ook die uh, verfijning in aan... ...dat het niet een schril contrast is tussen Randstad en regio, maar dat het nog wat uh, rijker is, de diversiteit... ...en dat dat misschien ook belangrijk is als je beleidsaanbevelingen doet. Ja, absoluut. Kijk, het is, een, uh, zeg maar, het is niet alleen een uh, wetenschappelijk vraagstuk, maar ook een zeer, uh, een zeer persoonlijk vraagstuk. Ik heb een vader die uit Groningen komt en een moeder die uit Amsterdam komt. Dus ja, die, die twee gebieden zitten al in... In mijn persoon, en zo zijn er natuurlijk veel meer mensen in Nederland, die, ja, die zich op meerdere plekken thuis voelen. En zeker vanuit uh, sociaal-democratisch perspectief. Het is heel belangrijk dat er meer verbinding komt uh, tussen, ja, uh, tussen, tussen uh, uh, gebieden in Nederland. Uh, en dan is dat kloofdenken, de Randstad versus regio, of het, uh, het Westen versus de rest, dat is heel erg schadelijk. Het is een heel, heel mediabel beeld. Wat ook vanuit een zeker ongenoegen, hè? Het, het, het, het, het, het, ja, het wordt dan wel ergens in, een ongenoegen, een ongenoegen in, uh, in de randen van Nederland, die denken dat ja... Dat, dat politiek Den Haag onvoldoende voor, voor hun gebied opkomt. Dus het wortelt wel ergens in, maar het is heel erg schadelijk. En we moeten toch proberen te kijken van, goh, kunnen we het geheel en de delen weer meer in, in balans met elkaar krijgen. Daarvoor is ook een lange termijnvisie uh, voor nodig. Hè? Van wat, ja, wat, uh, wat willen we met Nederland? En wat is iedere plek? Wat is, wat is de plek van iedere regio ook in dat lange termijnbeeld? Voel jij je, Gea, alsof je ergens aan de randen van het land woont, in Reden en ver weg van waar het echt gebeurt en dat er extra aandacht moet komen voor jouw regio? Nou, kijk, een van de dingen is natuurlijk echt wel bereikbaarheid. en mm. Nou ja, toen ik hier naartoe uh, kwam, dat is dus echt vanuit uh, het oosten van het land... naar hier is gewoon twee uur rijden met het OV. Um, en dat is wel heel veel. Um, en je merkt dus ook dat de dienstregeling, want ik was ook al aan het nadenken over de terugweg, ik denk nou ja, dat eerste stukje tot aan Utrecht, daar kom ik wel. <laughs> en dan? Uh, dus ja, er is, er is echt wel een verschil. En tegelijkertijd denk ik ook dat er een, nee weet ik zeker, er zit ook een, een kwaliteitsverschil in goh, hoe ziet je leefbaarheid in je openbare ruimte eruit? Dus wat je aan de ene kant hebt, bijvoorbeeld in voorzieningen, heb je aan de andere kant in leefbaarheid. Maar we moeten wel met elkaar nadenken: hoe blijft het ook leefbaar en zorgen we niet dat alle voorzieningen straks alleen nog maar gesit gesitueerd zijn in bepaalde geconcentreerde plekken? Want dat kan niet, want die zijn dan uiteindelijk niet voor iedereen bereikbaar. En dat, dat moeten we niet hebben. Ja, ja. Uh, Julian. Jij was hiervoor uh, raadslid in uh, Groningen. Ja. En uh, daar heb je gestreden voor het behoud van het kinderhartcentrum. Uh, ik herinner me nog uh, de levensgrote harten uh, waarmee uh, actie werd gevoerd. Intussen zit je in Den Haag, uh, maar heb je nog wel wat noordelijke vrienden. Uh, en uh, daar is uh, Edou Hamstra er eentje van. Uh, zij zit in Friesland, ze is onze lijsttrekker in Friesland. En ze heeft een vraag voor ons en met name voor jou. Dus luister goed. Goedenavond, ik ben Edo Hamstra, lijsttrekker van de PvdA Friesland. En ik heb een vraag voor Julian. Want samen met Yvonne en Cheert, de lijsttrekkers van Groningen en Drenthe, hebben we ons de afgelopen tijd sterk gemaakt voor het behoud van de kinderhartchirurgie in Groningen. Julian, jij hebt daar nu een debat over aangevraagd. Kun je ons vertellen hoe het hiermee staat en wat we kunnen doen om dit te behouden? Ja, ja de kinderhartchirurgie in Nederland. Er zijn vier plekken in Nederland uh, die eigenlijk een kinderhart... ...centrum hebben, als, zeg maar, die, die hele ingewikkelde operaties uitvoeren. Dat is Groningen, dat is Leiden, Utrecht en Rotterdam. En ruim een jaar geleden had de meneer, heeft de minister gezegd, toenmalig minister Hugo de Jonge... ...we gaan dat concentreren, want dat is beter voor de kwaliteit. Dus het worden nog maar twee plekken, Groningen en Leiden, Sluiten, Utrecht... En Rotterdam blijft open. Nou, toen kwam iedereen in het verweer daartegen. Dus toen werd de minister door de Tweede Kamer teruggefloten. Nee, laten we eerst even de gevolgen van zo'n beslissing in kaart brengen. En de Nederlandse zorgautoriteit die heeft die gevolgen in kaart gebracht. En daar komt eigenlijk uit naar voren dat de gevolgen enorm groot zijn. Als je bijvoorbeeld het uh, kinderhartcentrum in Groningen zou sluiten. Dan zegt de NZA, dan wordt de hele acute zorg in Noord-Nederland. Dus ook voor Friesland en Drenthe komt dan... Onder druk te staan. Um, ook verleiden heeft het enorme consequenties. Dus. Um, het is heel goed dat die impactanalyse, zoals ze die noemen, er nu ligt. Mm -hmm. En de vraag is wel, wat gaat de huidige minister daarmee doen? En tot nog toe lijkt hij toch wel een deel van die impactanalyse. naar zich neer te leggen. En dat is ook de reden waarom ik heb gezegd. Nou, wat er ook uitkomt uit dit proces. de consequenties voor een aantal ziekenhuizen en regio's. gaat heel groot zijn. En dat verdient een debat in de Tweede Kamer. Um, en daarbij zal ik mij natuurlijk inzetten voor het behoud van de kinderhartschirurgie in Groningen. En stel dat jij uh, deel mag nemen aan de, het oh, debat, uh, Ad, wat zou jouw uh, inbreng zijn? Nou, het gaat hier om academische ziekenhuizen. Mm -hmm. En daar ben ik geen voorzitter van. Hè? Ik ben voorzitter van de Algemene <lacht> die, Ziekenhuizen. Die is te makkelijk, die is te makkelijk. Maar, en ik heb er wel een, <lacht> een opvatting over. Maar uh, belangrijker is eigenlijk nog, dit is een belangrijk onderwerp uiteraard, maar belangrijk is nog om te zien, dit gaat op meer specialisme ja. gebeuren. Ja. Er zijn in dat integraal zorgakkoord van deze zomer... zijn er afspraken gemaakt over, zoals dat heet, concentratie en spreiding. Dan is het dus weer heel belangrijk, waar we het daar straks over hadden... Hè, dat de nabijheid van in ieder geval de basisvoorzieningen... goed gewaarborgd blijft door het land heen. Ook in de wat mm -hmm. verder afgelegen regio's. Maar je zult soms ook, ook om de kwaliteit... Hè, want als een chirurg meer dezelfde um, uh, operatie uitvoert, ja. uh, dan gaat echt de kwaliteit omhoog. Dat blijkt uit een heleboel cijfers. Hè. Dus de kans dat je daaraan overlijdt, wordt minder. Dus er is echt wel iets te zeggen om sommige ingewikkelde dingen te concentreren. Mm -hmm. uh, maar dan zul je altijd moeten kijken, en dat is heel belangrijk ook naar minister Kuipers toe, dat je eerst de effecten ja. bekijkt van... Wat betekent het voor die instelling? Wat betekent het voor de regio? Want er hangen een heleboel dingen samen. Als je bepaalde ingrepen doet, want daar, daar zit een hele organisatie omheen. En als je één steentje wegtrekt, dan kan het hele gebouw wel eens instorten. Heel dramatisch gezegd. Mm -hmm. Dus er moet op een zorgvuldige wijze mee worden omgegaan. Dat gezegd zijnde moet, moeten we soms, ik denk ook vanuit de Partij van de Arbeid wel eens herkennen, dat je het natuurlijk wel moet proberen efficiënt te organiseren en de kwaliteit van de uitkomsten te verhogen. En soms brengt dat moeilijke keuzes. Met ja. zich mee. Ik denk dat, dat dat klopt. En volgens mij wat hierbij echt van belang is, is dat eerst... Hè, de vraag wordt gesteld, is er ergens de enorme noodzaak om te concentreren... en op een aantal terreinen zal die er zijn? En dan is het dus van belang dat je kijkt van als je dat doet inderdaad. Wat betekent dat voor de gevolgen en hoe kan je eventuele nadelige gevolgen ja. opvangen. Ja. Um, en de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, heeft in hun advies eigenlijk ook gezegd. Ga nou eens kijken voor die hele specialistische zorg in heel Nederland. Hoe je die eigenlijk wil concentreren. Maak daar nou één plan voor in plaats van telkens kleine onderdelen apart te concentreren. Ja. Um, maak daar nou één plan voor. En dat ziet de minister voorlopig nog niet echt zitten. Maar dat is denk ik wel heel belangrijk voor de toekomst. En dan ga ik jij denk je, je verhard maken. In hebt. Ja. Dus het zou heel goed zijn om daar naartoe te werken. Ja. Inmiddels uh, is Luc uh, aangeschoven. Die heeft weer uh, vragen van de kijkers thuis. Borst los. Absoluut Esther Ja, We hebben nog drie vragen. Um, de eerste is uh, voor Ad. Ad. Deze komt van Max uit Houten. Um, nu kunnen... Op dit moment een beperkt aantal mensen per jaar maar geneeskunde studeren. We hebben een enorm tekort in de zorg. Moeten we dit niet gewoon uitbreiden? Wat vindt u daarvan? Dat is een vraag voor de minister van Onderwijs. Ja, daar zitten twee kanten aan. Want ik zie ook nog steeds, tot mijn verbijstering vaak, dat er specialisten zijn. Jonge specialisten die niet aan de bak komen. Of uh, die, uh, zoals dat heet als chef, de kliniek worden, ja, toch, toch een heleboel klussen moeten uh, opknappen. Ondanks die mooie naam die ze dan meekrijgen. Dus er moet goed gekeken worden naar wat nodig is en wat je vervolgens in de opleiding ermee doet. Wat mij betreft moet het accent meer liggen op de opleiding van verpleegkundigen, van verpleegkundig specialisten. Van uh, ook meer kansen uh, op, een, op een loopbaan die juist voor verpleegkundigen uh, enorm belangrijk zouden zijn om het, ook, uh, om het werken ook nog weer meer aantrekkelijk te maken. Dus er moet goed naar gekeken worden, maar die verpleegkundigen eerst wat mij betreft. Oké, okay, dankjewel. Uh, de volgende is aan Marijn. Um, het is een anonieme vraag via onze WhatsApp-lijn. Wat vind jij van het Integraal Zorgakkoord? Wat zijn de risico's en dan specifiek vanuit de regio? Uh, hij is eigenlijk gesteld aan meneer uh, van de Rijksuniversiteit Groningen. <laughs> en daarmee doen ze dus op jou Marijn. <laughs> Oké. Okay. Ja, wat, wat, uh, wat, wat vind ik van het Integraal Zorgakkoord? Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar gewoon niet, uh, niet goed in zit, maar wat ik wel in het algemeen zie is dat veel ja, nationaal opgespannen uh, uh, maatregelen, akkoorden, programma's ja, gewoon onvoldoende feeling hebben, onvoldoende contact hebben met de... Ja, met, met, met een aantal regionale kwetsbaarheden en, en dat zijn dus die uh, uh, gebieden met name aan de, aan de randen van Nederland waar gewoon uh, ja, minder jonge mensen uh, wonen, vaak meer oudere mensen wonen, waar, waar, waar, waar minder banen voor het, uh, voor, voor het kiezen zijn, uh, waar voorzieningen onder druk staan, meer dan, dan, dan, dan, dan elders. En dat dat soort, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat rekening houden met die kwetsbaarheden, dat dat, dat, dat uh, belangrijk is. Dus ook in het geval van dit soort uh, ja, nationale zorgakkoorden die voor de komende jaren toch wel heel erg bepalend gaan worden voor, uh, voor investeringen. Investeringen die uiteindelijk toch ook uh, uh, uh, moeten gaan naar die, naar die uh, randen van Nederland. Oké, okay, dankjewel. De laatste vraag is voor jullie, Anne. Ik moet er toch op terugkomen, want mijn hele WhatsApp-lijn liep vol. Uh -huh. uh, deze komt van Niels en Frederik uit Utrecht. Uh -huh. uh, Julian, tegen alle adviezen in, heeft Ernst Kuipers besloten... toch alles te gaan, te gaan centraliseren, alles specia spe specialismen te centraliseren. De vraag is, hoe stoppen we Ernst Kuipers? <lacht> <Ja. lacht> nou kijk, heel goed is nu dat, hè, dat gaat weer over die kinderhartchirurgie, denk ik. Mm. En de minister heeft nu gezegd, de vier kinderhartziekenhuizen, uh, oh. de UMC's... Die dat in huis hebben, die moeten nu eerst met elkaar om tafel om te kijken of ze eruit komen. Nou, ik kan alvast vertellen, ik ben in Utrecht geweest en in Leiden geweest. En die staan lijnrecht tegenover elkaar. Dus de kans dat die ziekenhuizen er onderling uitkomen is heel klein. Ja, En dan gaat de minister, heeft hij gezegd, een besluit nemen. Maar ja, dan is de Tweede Kamer natuurlijk nog aan zet om te kijken of ze het eens zijn met het besluit. Ja, En dan komt het aan op politiek handwerk en kijken of je voor nou ja, jouw focusbesluit een meerderheid in de Tweede Kamer kan vinden. Dus dan uh, zal ik aan de bak moeten. We gaan het uh, nauwgezet volgen, Julian. Uh, ik wil uh, de gasten heel hartelijk danken voor de aanwezigheid. Ad Melkert, voormalig politiek leider en uh, voorzitter van de vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Gea Hofstede, wethouder in Reden. Uh, de meneer uit uh, Groningen van de Rijksuniversiteit, uh, Marijn Molema, uh, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit en ook uh, lid van onze werkgroep Regio van de Partij van de Arbeid. En natuurlijk uh, Julian Bushoff, ons Tweede Kamerlid met dit onderwerp in portefeuille. Uh, kijkers, hartelijk dank voor het indienen van de vragen en het volgen van de uitzending. Uh, de volgende mogelijkheid om uh, mee te kijken met PvdA Praat is op woensdag 15 februari. Dan zal het gaan over de verkiezingen. Uh, er komen Provinciale Statenverkiezingen aan, waterschapsverkiezingen, Eerste Kamerverkiezingen. Daar kunnen we vast een hele mooie uitzending over vullen. Dat doen we op woensdag 15 februari. Hartelijk dank voor het kijken en een hele fijne avond. Een eerlijk en fatsoenlijk Nederland. Het kan niet zonder jou. Samen zorgen wij voor goede banen met een zeker inkomen.